Ik kan mij zo goed voorstellen dat u zich afvraagt, wat doet een commissaris voor de digitale agenda? Wel, in één lijn, mijn verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat iedere Europeaan digitaal gaat en wordt. Als u in contact wilt blijven met uw vrienden en uw familie en zakelijke contacten, waar ook ter wereld, dan is er maar één antwoord, digitaal. Vindt u het ook zo afgrijselijk om in de rij te staan voor een overheidsloket? Het antwoord is wederom digitaal. En heeft u die ervaring dat het af en toe moeilijk is om producten op internet te kopen van over de grens? En dan vraag je ook af, waarom is dat zo? En als je je moet afvragen of je bestanden in de muziek legaal of illegaal zijn, wederom. Hetzelfde, uh, hetzelfde probleem. En het antwoord om dat op te lossen is één digitale interne markt in Europa. U bent mijn eerste prioriteit. En ik wil absoluut de grootst mogelijke positieve impact bereiken van alle digitale technologieën op ons dagelijks leven. En dan is onze toekomst inderdaad digitaal.